Vandaag, 14 maart, is wereldpi De dag waarop we in heel de wereld het tofste getal in de wiskunde vieren. Nou ja, dat vind ik in ieder geval het tofste getal. En daarom heb ik met een aantal van mijn leerlingen de eerste 70 decimalen van Pi voor je op een rijtje gezet. Want Pi is natuurlijk 3, negen, twee, zes, vijf, drie, zes vijf, acht, negen, zeven, zeven, negen, drie, drie twee, drie, drie, drie acht, vier, zes, twee, zas, vier, als, drie, 8 acht, woehoe, drie, twee, zeven, drie, negen, vijf, nul, twee, 9 3 9 3 7 5 1 0 5 8 2 0 8, 9 7 4, 4 9 4 5 9 2 3 0 Sass? Fear.